Welkom bij het Zap Kerstfeest. We zijn hier op het kerstfeest van Zapp. Woehoe! Doei doei. <lacht> Dit is een heel chico hotel. Het is een beetje Een netjes... beetje goed. maar Volgens mij staat het. er... Oh, oh, oh! Doe daar voorzichtig. We zijn hier dus op HET feest van de NPO, ja. Maar dit is dus eigenlijk de held van de avond. Dat is namelijk de Bora. En de Bora die regelt alles wat er met ZEP te maken heeft. Dit is de Bora. Dat is echt de held van de avond hoor. En we gaan dansen. een Ik heb een idee. Ik heb een Wat ben je een doen? Ik ben opgetreden, ik ben ja? aan het chillen, want ik presenteer natuurlijk ook uh, voor de avond slash ja? uh, dus we zijn leuke dingen aan het doen. Ik heb net een fantastisch leuk optredentje kunnen doen, dus uh, gier naar Ik zeg door. Hardcore. Ja, ik doe start. Jij ja, wil lopen. Twee, drie, één. En... Ja. Hi, ja. hi. Mijn naam is Fernando. Kan je de Zep, kan je de Zep, doe even de Zep stem. Zep stem. Zep stem. Willem Wever niet... met Zep op 3. We zijn weer. Willem, Willem. Willem Wever is er. De... Lekker, nog. Wat? Welkom bij het Zep Kerstfeest ofzo. Oké, okay. welkom bij het Zep Kerstfeest. Op deze mooie dag zijn we aan het fotobommen. Zep. Ik heb in je oor. Echt? Ja. Wat je er al niet voor over moet hebben. 1, 2, 3. Sneeuwvlokjes. Yes. Ja. Oh. Oh. oh. Dat is jammer. Zit mijn oorbel goed? Bijna ook. Ja. O, ja. <laughs> Je moet er niet aan trekken, want dan heb ik een echt een orkwisie. Ja. Zo. Ja, okay. ja, Zo. ja. dit was gewoon fout. Kusjes. Ja, kusjes. Doei. Doei. Ja. Ik ga nog wel even verder. Doe ondertussen even subscriben en dingen. Als je dit nou leuk vond, like. Uh, en als je het niet leuk vond, laat dan even weten wat we volgende keer nog meer moeten doen en beter moeten doen. Tips zijn natuurlijk altijd wel. Ik ga nog even weg.